We lezen uit de heilige boeken rond het thema tijd en eeuwigheid. In een hindoe geschrift lezen we Er is nooit een tijd geweest dat ik niet was, nog gij. Er zal nooit een tijd komen waarin wij ophouden te zijn. In een boeddhistisch schrift lezen we Laat men niet het verleden herleven, nog zijn hoop vestigen op de toekomst. Het verleden is reeds voorbij gegaan. En de toekomst, die is er nog niet. Maar laat men de huidige toestand steeds weer met inzicht bezien. Laat men die met zekerheid kennen, onverstoord en niet overweldigd. In een taoïstisch geschrift lezen we: De geest van de vallei sterft niet. Men noemt haar de mystieke moeder. Hoewel ze het hele universum wordt, gaat haar smetteloze zuiverheid, Nooit verloren. Hoewel ze talloze vormen aanneemt, blijft haar ware identiteit intact. De poort naar het mysterieuze vrouwelijke is de wortel van de schepping genoemd. Luister naar haar stem. Hoor haar weer klinken door de schepping. Zonder mankeren voert ze ons. Naar onze eigen volmaaktheid. Hoewel ze onzichtbaar is, duurt ze voort. Ze zal nooit tot een einde komen. In een geschrift van Zarathustra lezen we: Reppen wil ik van de Heer, de grootste aller groten. Bejubelen wil ik de Heer, O, aanbiddelijke waarheid, die zonder dralen een stroom van goede gedachten laat uitgaan over alles wat leeft. Die stroom zal de ganse aarde beïnvloeden. In de dorre vlakten zullen de bloemen weer bloeien, en waar nu slechts ongebaande wegen leiden, daar zullen zich weer de paden slingeren naar de bronnen der eeuwig verfrissende wijsheid. Daar zal de onrust van het tijdelijke hebben afgedaan. Nog de zuigkracht van het verleden, nog de vluchtigheid van het heden en evenmin de ongewisheid van de toekomst zullen er meer invloed kunnen uitoefenen. Slechts de zachte wind van de serene eeuwigheid zal er ruizen, stilte, na het stormen der tijden. In een Joods geschrift lezen we, Voor alles is er een tijd, een tijd voor elke activiteit onder de hemel, een tijd voor geboorte en een tijd om te sterven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 dat al wat God doet, voor eeuwig is. Daaraan kan men niets toevoegen, en daarvan kan men niets afdoen. Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest, en God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. In een christelijk geschrift lezen we: De hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Maar van die dag of van dat uur weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de zoon niet, alleen de vader. Ziet toe, blijft waakzaam, want u weet niet wanneer het de tijd is. In een islamitisch geschrift lezen we In naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle, bij de tijd, voorzeker, de mens is te midden van verlies behalve degene die geloven en goede werken doen en elkander tot waarheid en geduld aansporen. In een mystiek geschrift lezen we Tijd, gij zijt een oceaan en iedere beweging van het leven is één van uw geholven. Als ik mijn ogen open voor de uiterlijke wereld, voel ik mij een druppel in de zee, maar als ik mijn ogen sluit en de blik naar binnen richt, komt het ganse heelal als een luchtbel op in de oceaan van mijn hart.